Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het nefron. Als we inzoomen op de nieren zien we kleine structuurtjes die we nefronen noemen. In één nier zitten er ongeveer 1 miljoen. Deze spelen een grote rol in hoe onze nieren werken, namelijk dat we van bloed urine kunnen gaan maken met filtratie, reabsorptie, secretie en excretie. De afferente arteriole brengt het bloed richting het nefron, waar het vervolgens uitkomt in het glomerulus. Dat is een vaatkluwentje dat letterlijk zo lek is als een mandje. Hierdoor kan het bloedplasma en een aantal stoffen, met name de kleine stofjes, er makkelijk doorheen, wat we filtratie noemen. Zo blijven bloedcellen en grote plasma-eiwitten juist in het bloed zitten en worden vocht en kleinere stoffen waaronder kalium, natrium, chloride, water, aminozuren, glucose, bicarbonaat en creatinine juist gefiltreerd. Deze vloeistof wordt opgevangen in het kapsel van Bouwman en wordt dan voorurine genoemd. Vanuit hier doorloopt het een tunnelsysteem waarin stoffen kunnen worden teruggehaald naar het lichaam, oftewel reabsorptie, of juist extra stoffen kunnen worden toegevoegd aan de urine, dat noemen we secretie. Het eerste stukje van dit tunnelsysteem heet de proximale tubulus. Vervolgens zien we een soort vernauwing bij de lis van hendelen en daarna noemen we het de distale tubulus. En dan komt het tunnelsysteem uit op de verzamelbuis, waar meerdere nefronen op aansluiten. Vanuit hier gaat de urine richting de ureter en de blaas voor excretie, oftewel de uitscheiding. Wat verder opvalt, is dat de efferente arteriole die wegloopt van het glomerulus vervolgens in de buurt blijft van het nefron, wat we de vasa recta noemen. Dit is dan ook pas het stukje waar het zuurstofrijke bloed zijn zuurstof zal gaan opbruiken waarna het weer teruggaat naar het hart via de venen. Deze haal ik de rest van de video even uit beeld, anders wordt het wel heel onoverzichtelijk. Wat er dan vervolgens gebeurt in het nefron is dat de voorurine via filtratie in ons nefron is gekomen, dat er op verschillende plekken stoffen in en uit de voorurine worden gehaald, zodat op het einde alleen de urine overblijft dat bestaat uit stoffen die we inderdaad kwijt willen. Het terughalen van stoffen, oftewel de reabsorptie, betekent dus dat het aanwezig blijft in ons lichaam. En secretie betekent juist dat we het uit ons lichaam willen halen en laten wegplassen via de urine. Laten we dit in wat meer detail bekijken. Het eerste deel van het nefron is het eerste deel dat aanpassingen kan doen aan de inhoud van de voorurine. De eerste prioriteit hier is dat de belangrijkste stoffen weer worden teruggehaald naar het lichaam. Zo zie je bijvoorbeeld dat hier de meerderheid van het kalium, het natrium, chloride en water worden teruggehaald, en zelfs 100% van de aminozuren, glucose en 90% van het bicarbonaat. Verder worden er op deze plek urinezuur en sommige geneesmiddelen juist gesecreerd, waardoor het juist in de voorurine terechtkomt. Samengevat zie je dat je in de proximale tubulus dus vooral veel reabsorptie hebt van de belangrijkste stoffen. Vervolgens komen we terecht in de list van Henle. een interessante plek, want in dat eerste deel, in het dalende deel, wordt alleen water teruggelaten naar het lichaam, en in het stijgende deel juist alleen zouten. Dit zorgt ervoor dat er zo min mogelijk belangrijke zouten en water verloren gaan en er zoveel mogelijk wordt teruggehaald naar het lichaam, en dat gebeurt over het concentratieverschil. Samengevat gaat het in de list van Henle dus met name om die concentratieverschillen. Dan komen we in de distale tubulus waar nog het een en ander aan fine-tuning gebeurt. Zo worden er hier nog restjes natrium en chloride en water teruggehaald. En er is mooi nog een mogelijkheid om overbodige stoffen uit te gaan scheiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld met kalium en H, als daar een overschot van is. Maar denk ook aan geneesmiddelen. Samengevat gaat het in de distale tubulus dus met name over het fine-tunen. Waar heb je te weinig van in je lichaam, dan halen we dat nog even snel terug. Waar heb je veel van, dan kunnen we dat mooi nog even meegeven aan de urine. Vervolgens komen we in de verzamelbuis terecht. Ook hier kan nog een laatste restje natrium, chloride, ureum en water worden teruggehaald naar het lichaam. Dit water kan hier eigenlijk alleen nog maar teruggehaald worden onder aansturing van het hormoon ADH, het antidiuretisch hormoon. Dit wordt afgegeven bij een tekort aan water in het lichaam en dus zorgt het ervoor dat er toch nog extra water kan worden teruggehaald. Nog zo'n hormoon is aldosteron, onderdeel van het RAAS-systeem, wat onze bloeddruk verhoogt. Die kan water terughalen uit de distale tubulus en de verzamelbuis, waardoor er meer water in ons lichaam blijft en dus meer vocht in de bloedvaten en dat helpt onze bloeddruk te verhogen. En dan na al dat uitgewissel en al die veranderingen houden we de urine over zoals het zal worden uitgeplast. Met in principe daarin geen glucose, geen aminozuren en maar met een fractie van alle andere stoffen waar we ooit mee begonnen. Zo start je bijvoorbeeld met 180 liter voorurine per dag, maar uiteindelijk plas je maar 1 tot 1,5 liter uit. Met daarin onder andere de kleine hoeveelheden natrium, chloride, kalium, bicarbonaat en creatinine. Creatinine is wat dat betreft een interessante. Nergens zie je dat deze stof kan worden bewerkt door het nefron. Er is geen reabsorptie en ook geen secretie. Dat betekent dus dat de hoeveelheid die ooit in die voorurine terecht kwam in het kapsel van Bouwman ook echt de hoeveelheid is die je gaat uitplassen. Hier maken we mooi gebruik van om de filtratiemogelijkheden van de nier in de gaten te houden, beter bekend als de nierfunctie, de, de EGFR. Zie hiervoor de video over nierfunctie en EGFR. Bekijk ook de video over diuretica, die sluit hier mooi op aan. En vergeet niet de actieve samenvatting te downloaden. Bedankt voor het kijken!